Giel van harte welkom. Ronnie, leuk om je te zijn. Ja, ja, ik heb heel veel wat ik met je wil bespreken. Er zijn zoveel dingen gebeurd met Picnic de laatste paar jaren. Ja. Uh, en daar kunnen we volgens mij heel wat van leren. <laughs> ja. Dus ik heb het eigenlijk in een soort themaatjes uh, die ik met jou zou willen doorlopen. Okay. Uh, laten we beginnen met het begin. De, ja. de start. Ja. Uh, hoe, hoe begin je zo'n bedrijf? Ja, het is eigenlijk best wel lang geleden gestart. Doordat twee van mijn co-founders, Frederik en Joris, die hadden een softwarebedrijf. En die bouwden heel veel zeg maar, software voor non-food webwinkels, e-commerce spelers. Eigenlijk ja. door de hele wereld. Ja. En die hebben op een gegeven moment hun bedrijf verkocht. En dan kwamen we toen achter, terugkijkend, van ik heb eigenlijk alleen maar voor non-food e-commerce dingen gebouwd en waarom niet voor food dus daar is een beetje het idee ontstaan van ja. hoe kan het eigenlijk dat in de aller, allergrootste markt in de wereld namelijk food ja boodschappen doen is de helft van ons vrij besteedbaar inkomen gaat naar food dat in die aller, allergrootste markt de penetratie online alle alle was ja. want die was toen 1% en al die andere dus fashion electronics dat eh, begon boeken, echt behoorlijk te schalen ja. dus 31 en daar is een beetje het, uh, het idee ontstaan eigenlijk bij Joris en Frederik. Uh, toen hebben we op een gegeven moment, uh, hebben ze er best wel behoorlijk aan, uh, aan zitten rekenen en werken. En toen zijn we via een, een, een gemeenschappelijke vriend aan elkaar gekoppeld. Dus ik heb met Joris ergens in, uh, ik weet niet meer waar het was, maar ergens in de middle of nowhere om 19:00 uur s ochtend uh, ja. een uh, bakje koffie gedaan. En zeiden we, joh, we zijn niet meer bezig. Zou je dat leuk vinden om eens mee te kijken? Of misschien betrokken te raken? Nou, ik was natuurlijk met allerlei andere dingen bezig. Mm -hmm. En uiteindelijk hebben we dus na een paar maanden gezegd... nee, dit is wel zo'n waanzinnig goed idee. Laten we hier samen de schouders onder zetten. En toen een stok in de grond gezet... dan gaan we ook over één jaar de pilot beginnen. Dus dat is eigenlijk... Uh... Maar die eerste paar maanden, wat heb je dan uitgedacht om tot het moment te komen dat je toch als drie best wel gepokt en gemazelde ja. uh, professionals ja. zo'n ja. zo keuze ja. maakt om ja. dit te doen? Nou ja, kijk, het is natuurlijk een, echt een heel groot idee. Hè? Dus ja. je begint niet zomaar een online supermarkt. Het is een enorm gedoe. Want je moet natuurlijk producten hebben, je moet een, uh, een app hebben, je moet een, uh, warehouses hebben. Dus ook heel veel fysiek. Uh, slepen van, uh, van producten natuurlijk, ja. dus het is echt een hele grote fysieke component. Je weet dat als je dat wil neerzetten, wil groeien, heb je geld nodig. Ja. Je moet dus veel mensen aan boord krijgen over tijd, dus het is echt een heel groot idee. Hoe groot als... was het in die eerste twee maanden, als je kijkt naar wat nu staat? Nou, hè? we zijn ja, natuurlijk dus... wel wat harder gegaan dan we toen Toch? dachten. Ja? Ja, ja, zeker wel, maar tegelijkertijd, toen was het natuurlijk ook wel behoorlijk ambitieus, want ook daarvoor geldt, je gaat niet iets heel groots beginnen en dan uh, drie maanden zeggen, nou we zijn uitgegroeid, we gaan dit de komende drie maanden zo verder doen. Ja. dus het was een groot idee. Dat heeft dus uh, ook bij mij zelf wat tijd gekost om gewoon met Joors en Fred erover te praten en ook te begrijpen. Oké, okay, hoe zit het dan? Want ze hebben natuurlijk wel iets meer uh, research al gedaan. Ja. En, uh, maar het, het liet mij absoluut totaal niet los. Dus na een aantal weken heb ik ook gezegd: Oké, okay, bureau leeggeveegd en hier gaan dit, we. Op. Dit gaan we doen. Ja. Bij er ook risicovol ingegaan. Hoe zat dat met jullie drie? Ja, zeker. Dus we hebben natuurlijk uh, uh, zelf natuurlijk geld ingelegd en daarnaast hebben we een aantal investeerders gevonden die ook bereid waren helemaal in het begin, die nog steeds bij ons zijn om dus die eerste stap te nemen. En dat zijn natuurlijk enorm hoge risico-investeringen. Want ja. iedereen die natuurlijk in een start-up ja. investeert, weet eigenlijk van dat het risico heel groot is. Mm -hmm. uh, die hebben dat gedaan en die zitten nog steeds aan boord. En zijn ook al die rondes hebben ze mee geïnvesteerd En dat is natuurlijk heel erg belangrijk om in je aandeelhoudersstructuur, behalve dat je natuurlijk zelf een belangrijk stuk doet, ook uh, investeerders aan boord te hebben die passen bij hetgene wat je doet en dat heeft te maken met je horizon, heeft te maken met je risico appetite, heeft te maken met het feit dat je weet dat je echt ervaren mensen aan boord hebt mm. die ook begrijpen kijk uiteindelijk is het zo als je natuurlijk naar picnic kijkt dan is het de lijntje gaat zo. En als je natuurlijk inzoomt gaat het natuurlijk zo. Nou, je wil investeerders hebben die dat snappen. Ja. En niet dat je een investeerder hebt die eerst, de, bij de eerste keer dat de vrijdag dus wat tegenvalt op uh, gaat opbellen. Ja, ja van, uh, ik ga eruit. Ja, uh, uh, nee, Want ja. zo'n initiële investering, het was ook niet een start-upje die zegt van ik heb uh, drie ton nodig en dan kunnen we beginnen. Nee, nee, nee. nee de eerste ronde hebben 15 miljoen uh, geïnvesteerd, dus ook een enorm mm. hoog bedrag. Ja. Dus dan moet je al vanaf dag één uh, ambitie neerleggen. Je moet laten zien dat het kan, uitleggen hoe je het gaat doen, hoe ga je dan die consumenten allemaal bewegen. Mm. Hoe ga je logistiek doen, uh, hoe ga je de software bouwen, wat is je strategie op basis van software. Nou, al dat soort dingen moet je natuurlijk wel behoorlijk al uitgewerkt, had. hoeveel was er uitgewerkt? Even gewoon om het concreet te maken: hè? van sommige mensen schrijven een businessplannetje van drie jaar 4tjes en ja. dan beginnen we. Ja. Hoeveel hadden jullie echt uitgeschreven <laughs> in Excelletjes nee. en en voor dat net zomaar in die eerste twee maanden, ja, dat was dus was vrij extreem. Dus George en Frederik hadden echt wel serieus research gedaan, ja. helemaal doorgedacht, allemaal ja. achter vanaf eh, ook, ook in het buitenland. Heel veel onderzoek gedaan naar dat hele het hele warehousing stuk. Het ja. hoeveel, het stuk hoe krijg je nou op een verstandige manier spullen in. Uh, kratjes uh, ja. uh, tot en met uh, alle postcodes en nodale gebieden in Nederland bekeken hoeveel families wonen daar dan dus hoeveel omzet kan er uitkomen jaar 1 2 3 4 alles 5, en, nee, nee. dus door, uh, ja. we hebben een, een zeer granulair businessplan elk ja. jaar weer en dat is zo ontzettend granulair dat je wel een serieuze een beetje power laptop moet hebben wil dat het modelletje <laughs> draaien ja, ja, <laughs> ja, ja, te ja. Nee, ja. Uh, waarom Amersfoort om te starten Amersfoort zijn we gestart eigenlijk om een paar redenen. Eén is heel belangrijk dat we uh, zochten eigenlijk een soort gemiddelde stad van Nederland. Mm -hmm. uh, dus je wilde, we wilden niet in Amsterdam beginnen, want Amsterdam heeft alles al. Mm -hmm. uh, we wilden ook niet in een hele kleine uh, dorp beginnen. Dus we waren eigenlijk een soort middle-of-the-road stad waar je dus uh, gewoon de gemiddelde bevolking van Nederland vindt. En mm -hmm. wat interessant is bij Amersfoort, is een stad die is gegroeid elke keer dat er een nieuwe wijk werd gebouwd. Dus je hebt allemaal wijken die heel homogeen zijn qua huishouden. Ja. En dus je had wijken waar mensen net kinderen kregen, waar ze net het huis uit waren, je had de villawijk, je had de stadswijk. Dus dat was heel goed te zien. Waar werkt het concept, zeg maar, nou Aha. het beste. Nou, ja, er kwam ja. niks uit, want het werkte eigenlijk overal. Dus dat was een interessante insight. En als derde was het ook vrij dicht bij uh, een stuk van de operatie van een van onze eerste investeerders. Want we hadden natuurlijk spullen nodig. Ja. En hij had daar een distributiecentrum niet al te ver vandaan. Dus dat was die een die beetje, die combinatie gebruiken. van factoren. Ja. Ja. Uh, ik, uh, er is een uitspraak uh, die zegt, uh, uh, Kofi volgens mij, die zegt begin with the end in mind. Ja. Uh, was dat echt onderdeel van die eerste paar ja. maanden? Dat je, is dat ook ervaring, dat je kan, verder kan denken dan waar je mee begint? Zeker. zeker. Ja. Kijk, ik heb natuurlijk een beetje ervaring in het gebied van uh, consumentenmarkten. Dus, dus, uh, dus dan ga je een beetje beeld vormen van oké, okay, dit is iets nieuws. Bestaat, er bestond natuurlijk wel iets van thuisbezorg, maar anders. Mm -hmm. hè, dus met, met, met, uh, met Appie. Um, dus je gaat probeert een beeld te vormen van, is dit iets wat consumenten gaan doen? Gaan ze dus hun gedrag veranderen? Want nu ja. gaan ze naar de supermarkt. Nu moeten ja. ze dus een appje downloaden. Er komt iets thuis. Hoe werkt dat dan? Het kost natuurlijk energie om dat te gaan doen ja. en daar heb je op een gegeven moment al een soort beeld van dat gaat lukken en als je dan denkt van oké okay, als ze dat dus gaan doen en dan ga je een beetje inzoomen op die markt hoe weinig het nog online gepenetreerd is ja. je kijkt naar allerlei trends waar steeds meer mensen spullen thuis laten komen je ziet natuurlijk dat mensen die nu van de middelbare school komen die dus over tien jaar gezin hebben die natuurlijk nooit meer naar de winkel gaan. Dus dat gaat op een gegeven moment allemaal spelen. En dan zie je ook, dit kan ook echt ontzettend groot worden. Mm. Wat ja. het is geworden hè. Want even waar staan we nu eigenlijk? Kun je zo'n cijfertjes noemen op dit moment? op dit moment. Nu zitten ja. wij dus in drie landen. We zitten in uh, Nederland. En in Nederland kunnen we ongeveer 75% van de Nederlandse huishouden kunnen we bereiken. Ja. Uh, we hebben nu meer dan een miljoen klanten. Dat is natuurlijk al gigantisch. In Duitsland zijn we in 2018 begonnen. Alleen in Noord-Rhein-Westfalen. Dus, dus een beetje rondom uh, Düsseldorf. Dan maar. Ja. Maar ook al serieus groot, hè? dus dat is natuurlijk, gaat natuurlijk Nederland achterna. En dat is het mooie van Picnic. picknick. Je ziet eigenlijk in al die steden waar we starten hetzelfde lijntje van groei. Dus je hm. weet, oké, okay, na nou, een jaar één hebben we zoveel mensen bereikt jaar twee zoveel, dus je kunt het helemaal uittekenen. Hm. En we gaan nu uh, in Duitsland enorm uitbreiden de komende jaar. Dus we gaan naar Hamburg, naar Hannover, naar Berlijn, naar Stuttgart, naar Mannheim, naar Leipzig enzovoort. Het is nu, ik wil niet zeggen, maar het is bijna copy-paste. Het is copy-paste, maar het is, kijk, dat... Uh, ja, nee, het is natuurlijk veel copy paste, waar het gaat natuurlijk om het app en alles wat je weet over nee. klanten en nee. hoe je dat moet doen en je hele voerfilm operatie. Maar het is natuurlijk wel een nieuw land met een nieuwe taal, met een nieuw type consument. En uh, als je natuurlijk in in Düsseldorf zit en je gaat naar Berlijn, in Berlijn kent helemaal niemand je. Want uh, Duitsland is net even iets groter land dan Nederland, ben ik achtergekomen. Ja. En uh, ja. ook de media is daar totaal anders. Uh, dus je dus, hebt ja, ja. echt de regionale media, die lezen ze echt niet in Berlijn. Ja, niet. Ja, ja. En voordat je op de voorpagina van de beeld staat, dan mm. uh, ben je wel een stukje dan Of dan moet iets heel erg fout gaan. Of het ja. is heel, heel ja. erg fout, ja. heel behoorlijk fout. Ja. Ja, ja. Hey, en Frankrijk ja. zit je ook toch? Ja, Frankrijk zijn we ook. Ze hebben dus ja. vorig jaar echt gestart uh, in eerste instantie in Lille, dus in het noorden zeg maar, met, met Roubaix en al dat soort steden eromheen. Ja. Valenciennes zijn we echt gestart. En nu gaan we ook dit jaar naar Parijs afzakken. En daar hebben we nu ook al het eerste fulfillment center. Uh, zijn we aan het inrichten. We hebben de eerste hubs. Hè. Dus waar we hebben natuurlijk een twee stappenraket Dus de, de fulfillment center, daar komen de leveranciers ochtends aan. Dan doen we alles in kratjes, alle boodschappen. Die brengen we dan naar een stad. En in die stad staat een klein hubje. Een city hub, en daar staan die autootjes die naar de klanten thuis rijden, dus een soort twee traps ze uh, twee. Is het, het nog up. steeds on demand delivery? Oftewel, de, de afspraken met alle leveranciers die jullie hebben, is dat op basis van de bestellingen? Want ik heb ja. nog dat dat uit het begin eigenlijk ja. onderdeel van het concept ja, was. Dus, het is eigenlijk een van, de, een van de fijne dingen in ons model. Is dat dat scheelt ook enorm veel voedselverspilling? Want wij hoeven niet na te denken wat zou die klant. Die mijn winkel vanmiddag inkomt gaan kopen. Nee, ja. wij weten al wat ze besteld hebben. Jullie leveren de Dus zijn wij zijn kunnen niet. de leveranciers zeggen, Joh, kom morgen 100 koekongers afle afleveren en vijf broden. Mm. Want we weten al dat ze verkocht hebben. Dus dat is zowel uh, qua sustainability natuurlijk goed. Ja. Maar ook economisch natuurlijk verstandig. Want weggooien van spullen is niet echt handig. Uh, andere onderwerpen uh, financieren hebben een beetje aangetipt al. Dat was natuurlijk in het begin, wat zei, 15 miljoen of zo? Ja. Inmiddels zit zelfs Bill Gates met zijn foundation erin, uh, ja. begreep ik. Dus ja. dat is echt, dan doe je echt met de big boys mee. Ja. Uh, hoeveel noemen gaan praten over geld? Waar hebben we het allemaal over? Nou, kijk, als je natuurlijk, uh, zoals wij uh, zeg maar, in die fysieke wereld zit. Ja. heb je dus voor groei gewoon simpelweg belangrijke investeringen nodig. Ik laat even het softwarestuk even, daar komen we straks misschien nog. Ja, op. ja, ja. Maar als je er. gewoon kijkt naar die fysiek, de infrastructuur die je moet bouwen, je moet dus grote fulfillmentcentra neerzetten. Dat ja. zijn gebouwen van 20.000 vierkante meter. Kun je zelf bouwen, we hebben een paar keer gedaan. Je kunt bestaande gebouwen huren. Nou betaal je natuurlijk ook serieus huur, dat begrijp je wel. Ja. Dan heb je natuurlijk hubs, die city hubs, moet je ook allemaal uh, huren, bouwen, inrichten. Mm -hmm. Je natuurlijk natuurlijk elektrische autootjes, die hebben we zelf Hoeveel ontwikkeld. Hoeveel heb je dan nu? duizend <laughs> ja. ja, die moet je natuurlijk ook op de een of andere manier financieren. Dus er ja. komt ontzettend veel bij kijken in ja. de fysieke wereld. Ja, nou dan heb ik te maken met werkkapitaal. Je moet spullen inkopen. Nou, dus dat alleen al, als je groot wil worden, weet je ook. Ja, dat betekent dus ook een behoorlijke financieringsbehoefte, wil je doorgroeien. En ja. dus dat is een van de dingen die we wel eens uh, de vraag krijgen uh, vanuit de media: van zijn jullie al winstgevend? Ja, en uh, dan zeggen we al heel simpel, en dat is toch ook zo. Als we natuurlijk nu stop met groeien, ja, dan zijn we winstgevend. Ja. Maar is dat nou wat je wil? Mm. He, dus we hebben natuurlijk investeerders die zeggen, joh, weet je, er is een enorme opportunity nog steeds. Hè? In Nederland 7% van de boodschap is online, dus 93% nog niet. In Duitsland is het veel minder nog. Ja. In Frankrijk ligt iets anders, maar ook nog mm. minder. Mm. Dus dat betekent dat er eigenlijk nog steeds een enorme opportunity is. Mm -hmm. Gaan we nu vijf jaar lang aan iedereen laten zien, kijk eens even, geweldig, we zijn winstgevend, of gaan we vijf jaar lang heel hard groeien? om die potentie te benutten. Nou, dat laatste is natuurlijk hetgeen wat wij zelf willen en ook die investeerders uh, ja. graag willen. Dus draai dus draai nog geen winst en gaat er gewoon heel veel geld in om die schaalgrootte uh, Ja bereiken. Ja, schaalgrootte. En, en waarom is dat zo? Omdat je natuurlijk, uh, als je zo'n groot fulfillmentcentrum huurt op dag één, ja, dan komt er één mandje met boodschappen uit. En op, na een jaar is die pas vol, maar dat hele jaar betaal je natuurlijk wel je huur. Hè, dus die hele aanloopperiode, en als je dan ook nog een aantal centra in een aantal landen tegelijk aan het bouwen bent, dan gaat natuurlijk de kost echt voor de baat uit. Maar je wil daar een strategie? Of, heb je ook een vastgoedstrategie in de zin ja, van vastgoed. of natuurlijk? En, en wat, wat is die? Nou, de vast is een beetje drieledig. Eén is je kijkt natuurlijk eerst naar welke steden gaan we naartoe. Ja. Dus wat zijn interessante gebieden? Dat heeft te maken met de grootte van de steden, waar ligt het ergens? Wat is de familiedichtheid enzovoort? Dus dat is dat is wel redelijk logisch. En vervolgens en dat is wel aardig. We hebben in onze fulfillment operatie hebben nu zeg maar drie modellen. We hebben een, zeg maar een handmatig model, dus licht geautomatiseerd. Dan hebben we een hybrid model, wat half geautomatiseerd is, gerobotiseerd. En we hebben een fully automated. Daar hebben we nu de eerste van in Utrecht geopend. Dus je kunt ook nog per regio kijken... waar zet ik welk concept neer qua fulfillment. Ja. En dat heeft te maken met hoeveel vraag zit er in die regio of in die stad. Maar ook hoe snel wil je de starten. Ja, als je natuurlijk een fully automated gebouw eerst neer moet zetten... eerst vinden de grond, neerzetten het gebouw, inrichten... ben je natuurlijk een paar jaar verder... Als je zeg maar, een, een manual operation opzet, dan kun je binnen twaalf weken live zijn. Dus dat, dat zijn allemaal dingen die meespelen in die marktbenadering. Maar dat is ook een divers beleid dan. Het ene pand ja. huur je, het andere ja. kan je bouwen. Ja, die vastgoedwereld is natuurlijk toch ingewikkeld in die zin. Het is niet zo dat je kunt zeggen, nou weet je, ik heb een beetje analyse gedaan. Uh, mijn desktop research zegt, daar moet een 20.000 vierkante meter fulfillment center staan. Ja. Dat is meestal in het midden van een stad, dat is een beetje onhandig. Hmm. Er staat vaak een kerk of zo, of een school. <laughs> Komt best slecht uit yeah. dus dan moet je gaan denken naar nou, waar dan wel nou het is ook niet zo dat overal maar enorme plots land uh, beschikbaar zijn dus je hebt te maken met ontwikkelaars met steden je hebt te maken met allerlei belangen of contracten die er al lopen dus het is best een beetje zoeken mm. om het goede plek te vinden en dan moet je heel snel schakelen en ook dus lef hebben om te investeren um, en hoeveel hoeveel weet je dat hoeveel vierkante meter je nu hebt als picknick zijnde? Dat weet ik niet, maar dat zal niet zo heel ingewikkeld zijn. Ik denk een stuk of uh, het zal zijn 200.000 in Nederland. Ongeveer hetzelfde in Duitsland, maar dan gaan we er nu zeker 600.000 bij zetten. Hm. En dan heb je natuurlijk in Frankrijk, ze hebben natuurlijk net begonnen. Dus daar is nog uh, hm. relatief klein. Ja. Um, stukje geld is dat. En, en, en zo'n Bill Gates Foundation, dat is, want hoeveel partijen zitten er nu in? We hebben nu uh, zeg maar in het begin, in, in de eerste ronde, hebben een aantal Nederlandse familiebedrijven meegedaan. Daar is in de tweede investeringsronde in 2017 is daar NPM bijgekomen. Dus dat is een, echt, uh, een dochter van SAV. Ja. En in de derde ronde hebben we eigenlijk met iedereen nog een keer een ronde gedaan. Dus eigenlijk met dezelfde investeerders, die hebben weer een ronde meegedaan. En nu de laatste ronde is inderdaad die, die Bill en Melinda Gates Foundation Trust ingestapt. Ja. Dat zijn dus niet Bill en Melinda zelf. Dat is eigenlijk nee. het gedoneerde geld wat Precies. in de stichting zit voor goede doelen. Ja. Maar dat geld moet wel belegd worden. En dat beleggen ze dan voor Hoeveel deel. geld zit er in, in Picnic? In Picnic, nou, we hebben nu een paar rondes achter de rug. Er zit ongeveer een miljard nu aan investeringen. In. Oh. Ja. Met hoeveel mensen ben jij bezig met die strategie met dit soort onderwerpen, want het is natuurlijk een continue stroom van beslissingen die je moet nemen. Ja. Hoe heb je dat georganiseerd? Nou, we zijn natuurlijk met uh, met een aantal niet uh, natuurlijk de, de founders zit natuurlijk nog steeds erin en Joris en Frederik die die klussen natuurlijk ook de hele dag uh, ja. door. Ja. Uh, dus Joris zit heel erg op dat hele stuk uh, strategie en ook het stuk en en uh, dat die hoek uh, Frederik zit heel erg in de operaties, dus dat hele robotiseren en uh, nou, dat is nog eens afgestudeerd Ook weer je nagaan hm. uh, in Delft en uh, ik zit wat meer aan de voorkant, iets meer aan de klanten en dat soort dingen. Dus we hebben een redelijke natuurlijke Verderen. verdeling, maar je moet natuurlijk elk jaar een plan maken. Wat gaan we doen? Welke steden? Hoe gaan we het doen? Wat denken we dat het eruit gaat halen? Wat voor investeringen hebben we nodig? Hoe zit het met technologie, software, dus teams? Ja, het is een continue strijd geweest ook afgelopen jaar voor iedereen die mensen zocht en voor ons ook, want we hebben natuurlijk nog ja. groei ook. Het ja. is niet alleen dat je je mensen moet behouden. Je moet ook nog nieuwe steden openen Dus dan heb je ja. leadership nodig. In zo'n foufrilment ja. centrum heb je iemand nodig die dat centrum gaat leiden. Je ja. moet een, een laag leadership eronder hebben. Dan heb je een paar honderd man uh, uh, shoppers nodig. en dus al die steden heb je natuurlijk gebouwtjes nodig met runners. Dus het is een enorme hoeveelheid mensen, zeg maar, die je in die teams moet krijgen. die wel die cultuur begrijpen. Die snapt wat we willen doen en die ook meehelpen om de goede kant op te rennen. Dat het Mooi om hierop door te gaan. Uh, want het aantal thema's, tech wil ik nog met je behandelen. Uh, maar dit ook, groei, uh, uh, mensen, uh, organiseren. Uh, veel, dat is ook een aspect wat veel in het nieuws is. Hè? Vakbonden die zich ermee gaan bemoeien. Ja. Uh, ja. Um, uh, wat is jouw filosofie? op, op, op het, het, het menselijke aspect ja, van jullie nou, organisatie. Wat voor ons ontzettend belangrijk is, is dat wij... We zijn natuurlijk een start-up. wat groter gaat worden, maar toch... We willen dat ondernemerschap echter inhouden. Ja. Dus het is heel belangrijk, ondanks dat we groot zijn... We hebben nu 15.000 mensen. Nou, dat is natuurlijk een enorme hoeveelheid mensen. Ja. Wil je wel zorgen dat die innovatie erin zit... dat die iteratie erin zit, dat we blijven proberen... en dan zien we dat dat niet werkt, doen we weer iets anders. Dus dat ondernemerschap is heel belangrijk. Dus dat is een cultuurstuk. Ja. Anderkant andere kant is gewoon simpelweg het, uh, hoe we leg maar, leveren aan de klant. Hè? Dus zorgen we ervoor dat we de hele dag bezig zijn om iets te maken waar die klant super blij van wordt. Mm. Hè, dat zie je bijvoorbeeld in onze app, de hele user interface. Alles wat we doen is het om die klant makkelijker te maken. Niet om te zeggen, nou weet je, als we nou dit product ook nog laten zien, misschien gooit hij het wel in zijn mandje. Nee, mm -hmm. wij willen dat die klant een fijne reis heeft, want mm -hmm. dan komt hij terug. Mm -hmm. nou, en dat zie je natuurlijk gebeuren. Dus dat, die twee dingen, het ondernemerschap en die super klantgerichtheid... Mm -hmm. Dat zijn hele belangrijke dingen die je moet zien te behouden als je groot wordt. En we hebben natuurlijk nu een paar jaar COVID achter de rug. Dat is best link, ja. want we, hebben natuurlijk, we zijn doorgegroeid, wij zijn natuurlijk door gaan bouwen kreeg krijg je natuurlijk heel veel nieuwe mensen ook nog aan boord. Ja. Maar ja, als je thuis zit, uh, achter je laptop, uh, ja, hoe krijg je dan die cultuur mee? Mm. Dus daar heb je heel veel aandacht voor uh, genomen. Dus blij dat dat voorbij Ja, sowieso. Heel je blij, blij dat dat voorbij is. Maar, dus maar dat je, met name op dat aspect. Precies, dat je veel betere ja. onboarding hebt. Dat mensen ja. weer op kantoor komen. Dat ze van collega's die er al wel een paar jaar werken. Ja, zo werkt dat hier, zo doen we dat. Dan moet je zoveel regelen. Dat, is, dat cultuurstuk is ontzettend belangrijk. En dan heb je natuurlijk nog een stuk uh, aan de deur, zeg maar. Hè. Dus onze runners. Uh, dat is natuurlijk het, het gezicht van ons merk in feite. Ja. Dus de, de app moet functioneel zijn en natuurlijk kunnen we allerlei grappige dingen doen, maar uiteindelijk gaat het toch om de delivery aan de deur. Ja. En daar zijn we ontzettend goed in geslaagd om te zorgen dat we die cultuur aan de deur ook heel goed krijgen. Dat dus mensen die aan de deur komen echt blij zijn om je uh, te helpen. Ja. En ook als je dus ziet naar het aantal klanten dat zeg maar uh, na elke belevering kan je dus een review doen. Mm -hmm. En sterren en toestanden, maar je hebt ook een vrij veld ja nou, van de vrije velden, de positieve opmerking is, gaat 70, 80 gaat over de runner aan de deur. En niet over de appels die lekker waren. Nee, nee, dat precies. dat is natuurlijk tick dat, to the game. Ja, dat, moet, ja. dat moet je hebben. Ja, precies. Ja. En dat is ontzettend belangrijk, omdat het fijn is als je iedereen er zin in heeft om er iets van te maken. En ook meedenkt over het bedrijf. Joh, dat zouden we nog kunnen doen. Waarom doen we het zus niet zo? Dus echt een beetje positief kritisch. Wat vind je van de kritiek van vakbonden? Nou daar vind ik wel wat van. Kijk wat een van de dingen is, uh, vakbonden media, is dat we de, zeg maar de distributiewereld waar wij dan in zitten, fysieke distributie, mm -hmm. uh, wordt nog over gesproken van ja dat zijn mensen die in dozen langs snelwegen werken. Nou daar kan ik me enorm aan storen, mm -hmm. want dat zijn dus mensen die bij ons werken, die hebben een mbo opleiding gehad, die kunnen bij ons enorm veel leren. Leren een beetje met technologie omgaan, begrijpen hoe logistiek werkt, mm -hmm. zien hoe slim dat allemaal in elkaar zit, hoe efficiënt dat is wat ze daaraan kunnen bijdragen, is echt een carrièrepad voor heel veel mensen in een uh -huh. enorm grote groeiende industrie. E-commerce is natuurlijk een van de weinige industrieën die echt hard groeit. Uh -huh. Dus straks zitten er meer mensen in e-commerce dan in de fysieke retail. Ja. En het praten over onze markt, het type banen dat daar is, op die manier vind ik ah, heel negatief voor die mensen. Want uh -huh. eigenlijk zeg je dus een soort van, ja je hebt een minderwaardige baan. Nou, dat uh -huh. vind ik gewoon schandalig. Uh -huh. Maar B... Als we dat blijven doen en we blijven maar zeggen, nee, ja, dan moet je echt... uit De distributie gewerkt. Dat is toch verschrikkelijk? Nee, mm -hmm. is helemaal niet verschrikkelijk. Mm -hmm. Maar als je maar blijft zeggen, ja. dan denk ik op een gegeven moment Nederlandse kinderen van die uh, MBO-opleiding hebben gaan, nou, dan ga ik niet werken. In nou, niet werken. Nou, je weet, mensen zijn natuurlijk... In zoverre, er zijn natuurlijk best wel wat verhalen over uh, Amazon warehouses. En zelfs ja. in Nederland heb je dan wel journalisten die dan meelopen. Ja. En dan wordt er best wel een beeld geschetst van je bent een soort halve robot. En ja. je, je kan ja. amper pissen. En, uh, nee, nee, uh, nee, maar nee, dat is nee, dus nee, eigenlijk... Nee, ik, zijn dat niet realistische nou, weergaves? Totale uh, bananenverhalen we noemen dat indianen verhaal ja. uh, broodje, broodje ja kom eens bij ons kijken dat zeg ik ook tegen elke ja. uh, wie dan ook daar iets uh, lelijks over zegt zeg kom maar eens, kom kom maar langs je hoeft helemaal niet aan te bellen je hoeft mij niet te bellen ga gewoon langs en zeg dat je van mij mag komen en ga maar eens naar binnen ga maar eens kijken en proef dan de sfeer en kijk ja. hoe die mensen daarbij werk staan en hoe ja. ze wel leuke collega's hebben en hoe ze wel uh, een goede sociale cohesie is en hoewel ja. hoe ze wel allemaal iets leren van e-commerce en een vak leren en Tuurlijk gaan niet echt alle mensen 100 jaar bij ons blijven werken. Hoeft ook helemaal niet. Maar het is een hele goede start voor je carrière, voor heel veel mensen. Uh -huh. Hè, wat leer je daar? Je leert werken, je leert op tijd komen, in een team werken, af en toe kritiek krijgen van je, je teammembers. Maar je leert ook meedenken over het proces. Dus het is eigenlijk een waanzinnig goede startersbaan ja. en daar negatief over praten. Kijk, we hebben natuurlijk gehad in de nummer dat in het in het westland in de kassenbouw en dat ja. soort uh, dat soort business. Daar werkt natuurlijk geen Nederlands mens meer. Ja. Waarom niet? Ja, dat was allemaal. Dan moet je echt daar moet je echt niet aan denken, zegt de hele dag de plukken. Ja, nu werkt er dus geen enkele Nederlander meer. Is ja. dat nou de kant die we op willen? Ja. Dus wij hebben altijd gezegd met PicTic, wij willen in die e-commerce die wij doen, willen gewoon mensen hebben die lokaal bij ons in de buurt wonen. Die gewoon bij ons komen werken die daar een baan bouwen, die daar een gezin van kunnen onderhouden die daar ook vrienden maken en oh, ja. dus, dus uh, het maken van een paar vrienden op je werk is gewoon 90 van de fun en daarmee willen we zorgen dat we echt in die lokale community bestaan en dat is iets heel anders dan dat beeld dat helaas soms geschetst wordt maar je denkt toch niet hè, de verhalen van um, nou ja maar dat bij dat bedrijf dat ze bedrijf mag je niet naar de wc je denkt er niet dat bij Picnic en bij Coolblue Blue en bij Wekamp mensen niet naar de wc mogen. Dat denk ja. ik toch niet. Maar er zijn toch steeds. Er zijn echt journalisten die dit af en toe vragen. Dat is helemaal geestig. Die, ze mogen dus gewoon naar de wc bij jullie. Ja, dat ja, mag ja. Hoe vaak ja. ze willen per dag? Eén keer per dag. Rol, wat is de rol van vakbonden nog dan? Nou, bij ons niet zo groot, omdat wij natuurlijk uh, eigenlijk niemand hebben die lid is van de vakbond. Mm -hmm. Dat betekent dus dat wij geen vertegenwoordiging hebben. Dus vakbonden hebben natuurlijk een fantastische rol om medewerkers te vertegenwoordigen. Ja. Ja. Bij ons zijn ze geen lid, dus de, die vertegenwoordiging is er eigenlijk niet. Dus wij hebben een hele andere manier gekozen toen wij die e-commerce CEO zijn gestart. Hebben. We hebben gezegd, luister, uh, er is een vakbond en die heeft een methode om iedereen inspraak te geven. He, dus het traditionele model is dat een, een vakbond onderhandelt met het bedrijf over ja. de CO. Daar komt het onderhandelingsresultaat uit. En vervolgens wordt dat voorgelegd aan de vakbondsleden. Maar bij ons heb je nauwelijks leden. Dus dat zouden dus vijf mensen, zouden het dan voor 15.000 mensen beslissen. Dat vinden wij niet een goed model. Mm -hmm. En wij zijn dus met de Unie gaan werken. Uh, die hebben een systeem dat heet DigiC, waarbij dus alle medewerkers wordt gevraagd, wat wil je eigenlijk? Dat is een enquête die dus de Unie uitstuurt. Mm -hmm. En dat gaat dus niet over, wil je meer, meer verdienen? Want dat kent het antwoord wel. Maar wil je meer verdienen of wil je meer vakantiedagen? Wil je ruimere verlofregelingen of wil je meer... Nou, dus dilemma's, zeg maar. Mm -hmm. Dus daar komt iets uit. En dat is zeg maar, de basis voor de vakbond en voor ons als werkgever... om te gaan praten over, wat kunnen we verbeteren aan onze CEO? Er mm -hmm. zit altijd een salariscomponent in, maar er zitten ook andere dingen bij. Mm -hmm. En of het nou over opleidingen gaat, of inderdaad die vakantiedag... of weet ik wat, in ieder geval iets om het plezieriger te maken. Vervolgens komt daar dus een resultaat uit... En dat leggen we dus niet voor aan die paar vakbondsleden, want die hebben we nauwelijks. Het gaat dus helemaal terug naar iedereen in het bedrijf. Jongens, ja. we hebben maand gepraat, twee maanden gepraat. Dit is eruit gekomen. Wat vind je ervan? Ja. En dat is schitterend geweest. Toen werd het de eerste keer deden, daar kreeg je dus allemaal zaaltjes. Met, door het hele bedrijf heen, al die 15.000 mensen in een zaaltje. Kijken naar, uh, het was het heilig over daarom, kijken. Ja. Uh, naar iemand van de Unie die ik uit kon leggen namens hun. We hebben als vakbond namens jullie onderhandeld met Picnic. Dit is het geworden. Dit is eigenlijk een CEO. Het gros van de mensen weten het natuurlijk niet. Dat hebben we voor jullie eruit gehaald. Dat hebben we niet eruit gehaald, maar daar hebben we dat voor teruggekregen. Dus gewoon echt mensen helemaal meenemen. Nou, dat was voor heel veel mensen de eerste keer dat ze überhaupt nadachten over hun arbeidsvoordeel op die manier. Nou, mm. daar vinden wij dus wel dat een vakbond die medewerkers vertegenwoordigt en iedereen vertegenwoordigt heel ja. sterk is. Maar ja, ik, ik, soms heb ik een beetje moeite met, um, uh, laten we zeggen, um, in hoeverre zeg maar de. de, de de, de manieren die vakbonden gebruiken... om nog bij medewerkers op hun, op hun radar te komen... een beetje verouderd is. Dus de, de, de teksten die ze gebruiken... zijn echt een beetje uit de jaren zeventig. Kijk, ik vind dat je in de huidige tijd... is het natuurlijk toch ingewikkeld om moderne bedrijven... dat zijn we dan... om die af te zetten als een soort... ja, dat is, daar, dat is helemaal Jullie niet te vertrouwen. Jullie buiten personeelheid. Dat is ja. een heel verdachte toestand. Nou, ja. dat is natuurlijk niet zo. Hè. 99% van de Nederlandse bedrijven... zijn natuurlijk helemaal prima te vertrouwen. Natuurlijk ja. zitten er heus wel een paar mensen zijn... die niet helemaal in de haak zijn... Maar je moet dus op een hele andere manier communiceren. Er zijn veel jongere mensen. Die hebben hele andere belangen ook. Hè. Dus ja. waar de 40 uur werkweek eh, voor de rest van je leven. Dat willen mensen helemaal niet. Die willen flexibiliteit. Dus wij geven bijvoorbeeld heel veel flexibiliteit. Je kunt elke week zelf inplannen. Jouw 40 uur. Ja. Wanneer wil je ze doen? Ja, ja ik wil dan eh, liever niet op woensdagochtend volgende week. Want eh, ik zei zet. Nou, dat soort dingen kunnen wij met technologie oplossen. Dat is een hele andere wereld dan het moeten vaste banen zijn. Maandag tot met vrijdag. Ja. Hoe... Uh, zorg je laatste stukje van organisatie? Hoe zorg je voor 15.000 mensen dat het een club blijft? Ja. Want het is bijna een stad. Bedoel, weet je, 15.000 nee, mensen. Je zal niet elke rond... Jan ja. Klaas en Achmed kennen, denk ja. ik. Nee, dat is Hoe heel ingewikkeld. Dus je moet zorgen dat je de, de communicatie, dat ik altijd een, een, een favoriete favoriet uh, onderwerp is, ja. dat je die veel beter op orde krijgt. Dus je moet er veel meer over nadenken. Hoe kan ik mensen bereiken? Waarmee wil ik ze bereiken? Moet ik dat voor verschillende groepen anders doen? Mm. Je moet ook veel meer energie steken in om mensen uit te leggen wat zijn we eigenlijk mee bezig. Want toen we het de eerste begonnen in, uh, in Amsterdam hadden we veertig mensen. Ja, dat we elke vrijdagmiddag een pizza sessie ja. En we wist iedereen precies ja. waar naartoe ja. ging. Ja. Ja. ja, dat gaat natuurlijk niet tot meer. Hoe, dus tot wat voor grootte kun je dat doen, zo'n pizzasessie? Uh, maar nou, 70, 80. Zeg maar met, met, met, met een paar steden en een paar Dan kom je een heel end. Maar Iets meer pizza eten. Iets meer pizza eten, <laughs> ja. ja. Maar het gaat op een gegeven moment fout. Ja. En toen, hebben, toen hadden we eigenlijk altijd uh, uh, allerlei stand-ups. Dus we doen nog steeds ja. elke maandag een stand-up. We het hele bedrijf meeluisteren. Uh, toen hadden we altijd op vrijdag, uh, zeg maar, presenteerde iemand aan het eind van de dag een van de projecten. Dus daar kregen mensen ontzettend mee in het verhaal. Toen hebben we natuurlijk twee jaar COVID gehad. Ja, uh, op een scherm, dat vliegt niet echt. Nee. Dus, dat, dat, dus dat, dat ontzettend goed opletten dat iedereen nog een beetje weet waar hij bij hoort, uh, wat hij aan het doen is. En dat kost gewoon meer energie dan we deden. Maar daar moet je ontzettend veel tijd voor nemen om ja. dat uit te leggen meet je geluk van mensen of de ja. tevredenheid voor ja. we hebben nu een uh, uh, een, een toeltje die dus uh, elke week of elke zoveel tijd vraagt aan mensen hoe gaat het met je wat vind je van je je baas en van je ah. werk en ah. van je ja. dus dat meet je wel dan kun je natuurlijk wel trends in zien uh -huh. kun je niet week op week uh, iets iets doen maar dan zie je natuurlijk wel trends die je kunt uh, dingen en het gaat dat dat is zijn goede resultaten dat zijn goede resultaten maar je ziet wel dus bijvoorbeeld ook voor al onze shoppers en al onze runners doen we het shopper en het runner tevredenheidsonderzoek. En, en de dus shoppers zijn degene die de kistjes... Ja, in de shoppers zijn zeg maar degene die de boodschap inpakken. Ja. En de runners zijn degene die ze aan de deur brengen. Oké. Okay. Ja. En de, sh de shoppers die laden ook het busje? Of doen nee, dat de runners? Uh, nee, doen de runners. Dus die oh. shoppers die, die maken de mandjes. Die, maken ja? de mandjes, en die ja? mandjes gaan dan met een... Uh, uh, die gaan naar een stad toe. Ja? En daar worden ze overgepoot op die elektrische autootjes Dus okay. die die runner zit niet boodschappen te verzamelen, nee, maar nee, in zorgt nee. wel dat het goede kratje, het goede komt kon bestaan. Ja, ja, ja, ja, ja. En daar ja. heb je weer wat software. En, en en daar en dit daar doe je het vredenheidsonderzoek bij die twee. Ja, bij die twee. En dan komen allerlei dingen uit. En uh, ja. soms mensen het gaat er ook soms over weet je, ik vind het sanitair niet uh, up to standard, ja. of ik vind de lunch niet lekker, of ik wil meer flexibiliteit, of er komt altijd natuurlijk iets uit. Mm. maar er dus komen ook dingen uit waar mensen super tevreden over zijn. Mm. Dus daar kun je wel, daar kun je best wel veel uithalen. Mm. En dan kun je ook tegen mensen zeggen, joh, weet je, we het hebben gelezen, dan gaan we aan werken. Mm. Ja training hebben we heel veel aangedaan. Uh, budget om zelf een training te kiezen hebben we veel aangedaan. Ja. Nou, hartstikke ja. mooi, toch? Maar daar kom je wel achter door het gewoon te vragen. En ik vind wel dat bij ons de sfeer is wel heel goed, heel open is. Mensen durven tegenover hun baas iets te zeggen. Hm. In Nederland althans. Want dat is anders, denk ik, in Duitsland of in Frankrijk. Ja, is, Frankrijk is natuurlijk veel hiërarchischer. Ja. Dus daar is het veel moeilijker om zeg maar, vanuit de, de, de, de vloer zeg maar, de informatie naar boven te krijgen. En probeer je ja. dat dan toch te veranderen of ga je dan toch een beetje met de flow mee? Nou, je moet wel een beetje met de flow mee. Want je kunt ook wel zeggen, uh, je moet net zoals Nederlanders doen. Maar we denken natuurlijk altijd, wij zijn leuk en uh, we zijn lekker direct en zo. Ja. Maar wij zijn helemaal niet leuk voor een gemiddelde buitenlander. Ja. Wij zijn echt de uitzonderingen. Dus de rest van de wereld is niet zoals wij. Hm. Even Hoe, kan de huh? Hoe kan dat ook? Hoe kan dat ook? En wij vinden dat heel comfortabel, maar anders ja. is het helemaal niet comfortabel. Hm. De, de, dus, oftewel, is dat een tip als je internationaal onderneemt dat je wel degelijk uh, je, je instelt op hoe het in zo'n ander land eraan toe gaat? Ja, instellen in die zin dat je wel rekening mee houdt. Kijk, je moet ik dus niet alles gaan doen zoals dat andere landen doen. waarom, waarom zou je? je moet ja. sowieso als je onderneemt iets doen wat je zelf denkt wat beter is dan dat al is. Ja. Dus dat kan ook een manier van werken zijn. Ja. Maar je moet er wel rekening mee houden Want mensen kijken gewoon heel anders naar jou of naar een baas of ja. naar een Instructie die gegeven wordt. Mm. en uh, mm. Nee, dus ik had het laatst, als ik in Liel had ik een rondje meegereden met een uh, Franse runner, een jonge jongen. En uh, die had dus, ik hoorde tien minuten van tevoren dat ik mee zou rijden. Nou, die ken je Frans? ik weer Frans. Ik kan Frans. Ja, ik ken Frans. Bien, ou no? bien, ja, peu, bien. peu ou, Ja, Oké, hoe kan dat dan? Omdat je gewoon taal. Ik heb een paar jaar Parijs gewoond, dus dan heb je dan net een tik van de mode meegekregen. Oké, oké. Nou, dat is wel een beetje kwijt. Maar goed, maar het aardige is dat je natuurlijk. Maar die zat 83 stuurtje. Ja, ja. Ja. En een ja, een Nederlandse runner zou dat eh, toch iets anders mee omgaan. Zeg. Ja, je zou misschien zelf nog een vraag stellen, en een beetje kritiek hebben. Ja ja ja, of in ieder geval misschien een beetje nerveus, maar dan ja. zou het ijs vrij snel gebroken zijn, maar ja Heb je was... het ijs kunnen breken? Ja zeker, ja, ja? ja Ik zeg ja, ik dat kan wel je laatste ritje zijn. <laughs> ja. Nou, dat moest je wel wel lachen. Dat is wel weer, dat weer een Nederlands weer grapje. Ja, dat is een Nederlands grapje. <laughs> ja. Maar nee, ja. ik heb wel eens wat slechte schappen gemaakt uh, die die mensen niet helemaal begrepen. Ja. Ja, ja, ja dat tuurlijk. probleem heb ik ook wel eens nee maar ja. dat nederland kun je ja Mr. leer Snop... dat af dat je ze uh, daar, hek, daar uh, kennen uh. wij met elkaar. <laughs> ik heb het ook wel eens op een podium dat ik oe, ja. die was op het randje maar ik vond hem zelf wel leuk ik vond het oh. zo leuk hm. nee. maar heb je dat wel eens nou moet je wel een beetje rekenen, natuurlijk nou, ja. ja ja want ja. je tuurlijk. hebt natuurlijk zeker intern heb je natuurlijk wel je bent wel een van de uh, oprichters zeker ja, ja. ja. nee dus daar moet je rekening mm. uh, Tech. Ja. Want tjoh, wat gebeurt er veel? Hè? Ja. Ik vind het het jaar van AI. Ik, zit, ik ben er helemaal in toe. Uh, ik, ik heb een complete deepfake van mezelf gemaakt. En ik ben met van al aan toeltjes aan het spelen. Ik vind het geweldig. Ja. Ik heb jullie CTO een keer op een podium ja. uh, ontmoet. Daniel Gabler. Uh, Dat is eigenlijk natuurlijk ook uh, oprichter. Hè? Want die wat, was ik ook vanaf het begin bij. Ja. Uh, wat een gast. Ja. Uh, wat gebeurt er op Tech-gebied allemaal bij jullie? Ja, dan zei eigenlijk Daniel: natuurlijk, het alles beste kunnen. Ja, doen. ja, maar het fijn dat is, het is dat de jij de... het alleen maar op een niveau kan uitleggen dat de kijkers en ik het ook begrijpen. We ja, ja, nee, dus de... zijn natuurlijk begonnen. Uh... Kijk, we zijn eigenlijk zijn we natuurlijk ook een techbedrijf dat toevallig boodschappen bezorgt. Maar precies. als we bankstellen zouden doen. Of, weet dus dat, dat maakt niet zoveel uit. Ja. Wat het aardige is van technologie in die boodschappenwereld. Wat wij doen is natuurlijk mega complex. 10.000 producten, elke dag 10.000 mensen het mandje aan de deur brengen, de goede kwaliteit, de goede temperatuur. Nou, is echt heel ingewikkeld. Ja. Dus het aantal bewegingen per dag is gigantisch. Dus van het begin hebben we gezegd: nee, dat moeten we met uh, data oplossen. We moeten het verstandig inrichten. We moeten heel efficiënte rondjes rijden. Dus daar hebben we een heel model van onze melkboer voor bedacht. Maar dat lijkt op afstand heel makkelijk. Maar dat komt door enorme hoeveelheid uh, data en analyse en insights. Bekijken is heel simpel. Bijvoorbeeld, als wij bij iemand bezorgen: al van der Rijn. Iemand woont twee hoog, heeft drie kratjes, waarvan eentje uh, met, uh, met Chill products. Weten wij, oh, die bezorging gaat drie minuten en 58 seconden duren. Want we weten namelijk hoe dat werkt. Over tijd hebben we dat gevolgd en elke keer wordt het. Net weer even iets slimmer. Maar hoe dit hier twee, weet je dan dat het twee verdiepingen is? Of weet je ja. dat het in Al van de Rijn is en dat het nee. 28 treden nee, zijn? Nee, we weten ja precies. Nou, dat nog niet. Maar we weten inderdaad, tweede verdieping. Ja, dus ja. dat kost dan Drie uh, acht, minuten. 18 seconden boven te komen. Uh, af, is het licht buiten of is het donker buiten? Als het donker buiten is, tellen de acht seconden bij de bezorging. Want moeilijk om het huisnummer te vinden. Allemaal dat soort dingen. Maar even nu onderbreken je. Nu komt er zo'n criticus die denkt: oh wacht, net hadden we het over personeel. Maar dit is natuurlijk zo'n bedrijf, zo'n picknick. Die gaat dan aan die dingetjes 358. Dat kan ook in 3.50. Nee, nee. nee. <laughs> dus ja, we die nee, nee, nee, nee, nee, nee. Want, En snap je? Want dan krijg je van die runners die helemaal ja. heigend in de stress ja. van uh, ik moet door, want nee. uh, Michiel zit in mijn nek daar. Nee, dus wat de waar, waar, er komen een paar <laughs> dingen bekijkt, is hoe je het zegt. Eén is natuurlijk dat wij zorgen en willen ook dat die klant een waanzinnig goede ervaring heeft. Dus ja. juist zorg ervoor dat die runnen aan de deur nog iemand een, uh, een normaal gesprek kan voeren, <laughs> Wat een weertje. <laughs> en het tweede is waar we achter zijn gekomen, is op een gegeven natuurlijk dat iemand die als vijfhonderdste uh, bezorging doet, of 10.000 10 hebben ze zelfs, die is natuurlijk net even wat handiger dan iemand ja. die de 50 doet. Ja. Dus dus in de software weten we ook welke runner gaat die bezorging doen. Is de runner die nog in zijn eerste maanden zit, krijgt hij meer tijd van de Ach. bezorging. Zodat hij rustig zijn werk kan doen. Uh, meer de tijd heeft om even rustig, relaxed aan de deur nog een praatje te maken. Nou, dat soort dingen, dat kan software doen. Dus het is eigenlijk het andersom van, nee, we gaan de hele tijd met het achter mensen aan. Nee, je zorgt er juist voor dat iemand zijn werk precies kan doen zoals het comfortabel is voor die persoon. En, en dat, dat systeem perfect. leert. Dat systeem leert, En ja. hoe realtime is dat als het gaat bijvoorbeeld om traffic? Want de ene keer gaat het. Want als je midden in een stad zit, op een gegeven moment staat er een, uh, een opstopping en staat dat busje vijf minuten of kan niet langs elke file. Nee, hij <laughs> is nou, natuurlijk zijn dagen we bij de busjes de, Dus kunnen we wel, zeggen, hij is natuurlijk lekker smal. Ze dus dus kunnen goed manoeuvreren. Nee, nee. Dus ja. hoe real time is dat? Dat is elke keer als we een bezorging hebben gedaan, dat hij dus kijkt. Oké, okay, hoe lang duurt het eigenlijk? Ja. Ja, want die, die runner die zegt, okay, ik ben nu aangekomen. Druk, dus hij luk. herijkt continu. Hij herijkt continu. Ja. dat is één. Tweede, is, hij houdt natuurlijk rekening met de dag van uh, uh, de tijdstip op de dag. Hè, om zes uur middags, ja, rij je net wat langzamer dan om half tien ochtends. Dus hij ja. houdt hij berekening. Dus als je kijkt dus naar de het, het, het, het, het, het, de berekening van hoe lang gaat een bezorging duren, gaat het over het aantal kratjes, het type kratjes, is het licht, is het donker, is de runner uh, ervaren, wat voor tijdstip van de dag, is het al dat soort dingen worden meegenomen. Ja. Dus hè, als je dus kijkt naar naar, naar een zeg maar gemiddeld uh, uh, bedrijf dat dingen levert, die zegt ja mijn gemiddelde bezorging duurt acht minuten, hm. en dan zeggen we hebben niks aan de gemiddelde. Wij zeggen nee, we willen weten hoeveel die bezorging kost. Ja. En dat is natuurlijk waar je de efficiency van Want Als je natuurlijk gewoon zegt gemiddeld 8, ja, als ze allemaal dichtbij zijn, dan heb je misschien gemiddeld 4. Ja. Zijn ze allemaal ver weg, heb je gemiddeld 12. zie je dat je altijd 50% naast. Nou, dat ja. is niet handig. Wat zit er voor techniek in zo'n warehouse, met name zo'n compleet uh, ja. die je in Utrecht nu hebt neergezet? Dat, ja, dus dat wat is eigenlijk geen... gebeurt is, mensen bestellen natuurlijk in de app. En zeg maar, de app en het platform en het warehouse is eigenlijk allemaal één ding. Dus wij spreken rechtstreeks in het warehouse uh, te Dat doe je natuurlijk niet, maar je snapt wat ik bedoel. Mm -hmm. Dus zodra om tien uur s'avonds zeg maar, de winkel dicht gaat voor de volgende dag, dan gaat hij om tien uur s'avonds allerlei dingen berekenen. Eerst gaat hij zeggen, oké, okay, hoeveel producten heb ik eigenlijk? Oh, morgen honderd komkommers Dan gaat vast de order uit naar de kolkommerlevencier. Oké, okay, dat is mooi. Dus als ik zoveel bestellingen heb, dan moet ik dus morgen zoveel inpakken. heb ik zoveel mensen nodig, morgen. Nou, ik had er al zoveel staan, dus ik misschien nog plus of me, uh, min uh, tien. Maar dan gaan de alertjes uit na tien uur s'avonds? Oké, okay, dus die komkommer, uh, meneer of mevrouw, die hoort om ja. een uurtje of half elf hoeveel ja. komkommers die moet leven. Ja. Dus die moet wel wakker zijn nog. Die moet wel wakker zijn. Ja, dus de hele keten moet meedoen met het systeem. De hele, maar het goede ja. nieuws is natuurlijk, als wij op vrijdag uh, het 100 komkommer zijn geworden, wisten we natuurlijk al dat het tussen de 95 en de 105 was. Ja, ja, ja, precies. Want ja. over tijd weten we natuurlijk onmiddellijk hoeveel komkommers ja. op vrijdag verkopen. Ja. Dus het is zeg maar die laatste paar procent precisie, maar die wel precies hetgeen is wat dus niet in de waste uh, eindigt. Dus dat is één. Vervolgens gaat hij ook nadenken, oké, okay, dus ik moet al deze ritjes doen, dan ga ik die allemaal indelen. Dus elke dag opnieuw worden alle ritjes opnieuw gepland op basis van de tijd die het kost, op basis van de runners en hun ervaring en hoeveel auto's hebben. Dus die gaat dat allemaal inplannen. En dan krijgen dus ook alle runners, krijgen dus gedurende de dag, als gezegd, ik ga morgen werken, krijgen ze meteen te horen, oké, okay, morgen begin je om acht over twee en je laatste ritje is om half tien s'avonds. Nou, al dat soort dingen gaat de hele dag, elke keer opnieuw, alles opnieuw uitgerekend. Heb je dat zelf gebouwd? Ja, alles zelf gebouwd. Ja. Ja? Ja. Hoeveel mensen hebben jullie zitten op tech? Nou, Daniels en team zitten 300 mensen in. Hey. Ja. ja Dat zijn de software developers, dat zijn data scientists en zit natuurlijk ook een heel stuk om uh, om gewoon allemaal in de lucht te houden. Het ja. is een enorm groot team en het voordeel is, uh, hè, dat zie je natuurlijk in heel veel industrieën, op het moment dat jij in staat bent om veel te itereren, dan ga je natuurlijk sneller. Als ja. dus je weet, oh, dat werkt niet, ga je vol. Nou, ja. Bij een kerncentrale kun je elke dertig jaar itereren, <laughs> dat is een beetje moeilijk. Ja. Bij software kun je elke minuut itereren, ja. als je tenminste de software zelf schrijft. Ja. Als iemand anders dat voor jou maakt, dan zeg je, nou, ik wil graag dat het knopje rood wordt. Ja, ja meneer, dus over een halfjaars ja. nieuwe release, ja. gaan we rood maken. En wij doen het dezelfde minuut, hebben we het, het knopje rood gemaakt. dus Het voordeel van zelf software maken is dat je veel sneller kunt itereren, dat je ook veel meer insight hebt in je eigen proces. Mm. Dus kunt verbeteren, dus kunt leren en dus eigenlijk steeds verder... Uh, ...op de troepen vooruit loopt. Komt Helptech ook om te innoveren? Ik kan me voorstellen dat je door Tech ook op nieuwe mogelijkheden komt. Zeg maar wat ja, er nog meer nou, kan. Zeker. Kijk, als we kijken naar ons vervoermentcentrum in Utrecht... Hè, ...wat uh, de koning onlangs geopend heeft. Dat is fully automated. Dus daar zit een partij technologie in die nog niet bestaat. Want je kunt niet nu morgen naar een, een, uh, een hardware uh, leverancier lopen... en maar één zo'n een fulfillmentcentrum... ...wat allemaal banaan in een, uh, in een kratje doet. Dat kan hem niet. Het bestaat niet. Dus moet je dat zelf bouwen. Nou, als je dat zelf gaat doen, dan kun je dus heel ver zeg maar, die keten in. Begrijp je ook precies hoe het aangestuurd moet worden. Kun je ook elke dag zeggen, oh, dat stukje conveyor belt, dan kan die eigenlijk ietsje harder door de bocht. Dus dat scheelt weer anderhalve seconde voor... Nou. Want daar hebben we het over. Ja, nee, daar heb je het over. En bijvoorbeeld, het is heel simpel. We hadden, uh, omdat we alles zelf maken, dus ook alle user interface in die, in die centra ook zelf. We hadden een heel schermpje gemaakt van waar dus duidelijk is, dat kratje met de voorraad komt eraan en het kratje van de klant komt eraan. Op het scherm stond dan twee shampooflessen. In het kratje van de voorraad naar het kratje van de klant doen. Maar zo'n scherm, ja, dat is een bijna een studie op zich. Hoe kun je dat nou zo maken dat iedereen die dat nog nooit gedaan heeft meteen snapt? Dus nu hebben we mensen die aankomen en binnen tien minuten snappen wat ze moeten doen. Nou, dat is natuurlijk wel zin. Als, ja, als jij morgen runner gaat worden, stel dat je door de selectie zou komen. Ja, dan uh, kan ik niet rijden. Nee. Maar dan uh, kan jij letterlijk met de software die wij hebben gemaakt, kan jij dat ritje rijden. Ja, ja, ja. En dat is best ingewikkeld, dat je ja. moet natuurlijk. Uh, navigeren, ja. je moet stoppen bij het goede huis, dan moet je de goede kratjes uit het autootje vissen. Ja. Maar het is zo duidelijk gemaakt ja. en zo over tijd verbeterd dat echt een kind kan wassen. Wat staat er op de, op, maar, oh, zijn er belangrijke technologische ontwikkelingen waar jullie nu naar kijken? Want iedereen heeft het over AI en ik kan me voorstellen dat je op predictive vlak heel veel... Nou, dat, dat, dat werkt natuurlijk al. Maar Tuurlijk. zijn er dingen op de roadmap? Belangrijke dingen? Nou, heel veel belangrijk stuk is dus verder doorontwikkelen van, uh, van die robotisering. Ja. Ja, we zijn nu in Oberhausen, dat is ook in Noord-Rijn-Westfalen, zijn we een tweede geautomatiseerd centrum aan het bouwen. Nou, dat is natuurlijk een heel belangrijke uh, volgende stap. We hebben ja. natuurlijk heel veel geleerd van de eerste, dus we ja. weer een tweede. We zijn nog een andere formule aan het maken, wat ik in het begin even noemde, de hybrid-versie, dus het half geautomatiseerd, half niet. Hm. Dus die kun je op andere plekken neerzetten. Heb je een minder groot gebouw voor nodig. Komt ook minder product uit. Dus kun je mm. weer meer plekken waar je misschien niet die, uh, die enorme vraag hebt. Uh, dat soort dingen. Maar ook aan de hele softwarekant aan het modelleren. Hoe, hoe serveer je nou uh, je app uit aan mensen? Hoe kunnen uh, mensen nou zorgen dat je met één druk op de knop... dat hele boodschappenmandje met jouw menu in jouw app zit? Mm. Voor twee of vier of voor zes personen. Nou, mm. Dat soort dingen. is dus continu doorwerken. Uh, maar je krijgt ook andere dingen van... Je bent in drie landen bezig. Hoe ga je naar software releasen? Want je wilt toch wel dat als iemand op de knop drukt, oké, okay, hij kan naar productie, dat mm. het allemaal nog een beetje werkt. Mm. Dus al dat soort dingen moet je slimmer over nadenken. En eigenlijk het belangrijkste bij ons is dus aan de klantenkant doen we alles wat zeg maar goed is voor de consument. Aan de binnenkant doen we alles wat het probleem wat, waar we tegenaan lopen, dat kan te maken met groei, met meerdere locaties, met meer complexiteit, dat we het probleem van de complexiteit oplossen door het slims. Mm. Dus niet... Door een proces of een procedure te maken van nou als dit zich voordoet. Ja, dan moet je gewoon even die stapjes doen en uh, vijf formulieren invullen en drie keer op die knop drukken. Komt goed? Nee, we zoeken natuurlijk mensen die nadenken. Oké, okay, wacht eens Ik snap die complexiteit. Ik ga zoiets maken dat dat weg is. Mm. En dan komt er natuurlijk weer volgende ja. complexiteit. Maar dat is de enige manier om te blijven groeien en efficiënt te blijven. Um nog een paar dingen die ik met je wil bespreken deze het wordt een masterclass bijna Michiel ja, ja dus, ik hoop <laughs> dat je nog bij bent ik wel uh, dat is je jouw eigen persoon hoe blijf jij uh, innoveren betrokken uh, uh, zeg maar dat het voor jou boeiend blijft nou dat is op zich vrij makkelijk we hebben natuurlijk zo'n ongelooflijke batterij jonge mensen die elke dag uh, ja? binnenkomt met uh, ideeën hoe het anders moet, hoe het anders kan, die komen uit, echt uit de hele wereld, andere wereld. Hè. Ik heb de keurige economie gedaan in Rotterdam, ja. maar de mensen die nu, zeg maar, uh, data science hebben gedaan of in ja. Delft of in Eindhoven een studie hebben gedaan, die komen echt uit een andere wereld. Ja. Hè, dus die, uh, zeg maar, dat hele datagedreven stuk, uh, het begrijpen van hoe je, zeg maar, met die hele hoeveelheid data je product kunt verbeteren, ja. dat zit natuurlijk veel meer ingebakken in de mensen nu. Hè. Ze ja. kunnen ook allemaal programmeren, dus je zit er letterlijk tegen onze eigen data aan te programmeren. Dus, ...daarvan uh, opsteken van oké, okay, hoe denken nou dat die generatie... ...die natuurlijk onze klanten zijn of ja. over een paar jaar worden... Ja. ...is natuurlijk altijd leuk om te zien. Bovendien komen we natuurlijk steeds op nieuwe plekken. We doen allemaal nieuwe dingen, uh, dus het is nooit een saaie uh, toestand. Nee. Uh, ondernemen is vooral ook leren van fouten. Daar hebben we het nog niet over gehad. Dus uh, ik weet van de verschillende organisaties, ik weet niet of jullie dat doen, maar die doen uh, zeg maar maandelijkse fuck-up nights. Hè, dat je ja. gewoon, en dan krijgen mensen awards die de grootste fuck-up ja, hebben gedaan. Ja, ja. Uh, als jij nou eens even terugkijkt naar de afgelopen paar jaren en haal er dan <lacht> eens een paar echt dat je denkt, oh man, dat we dat, ja. dat, dat, we dat overleefd <lacht> hebben. Eentje die wel bij ons dan wel, wel af en toe bij, bij de jaarlijkse boeren boven komt. Dus we hebben, in het begin hadden wij, um, uh, op dag één hadden wij vier autootjes. En we hadden toen op dag 1 5000 klanten. Nou, dat gaat natuurlijk niet, de vier auditjes. Dus ja. toen hebben we overnight, hebben we een wachtlijst gemaakt. Weer in elkaar gehackt, want we hadden natuurlijk dat allemaal ja. zelf gebouwd. Dus toen zijn we dus met wachtlijsten gaan werken. En tot op de dag van vandaag hebben we dat nog steeds. Maar zeg maar een paar jaar geleden hadden we, weet ik veel wat, 150.000 mensen op de wachtlijst staan. In 60 steden in Nederland, zoiets. En toen was er een jongen die op een stage liep. En die dacht van, hé... Hey, als ik die mensen nou eens even allemaal nu de app inlaat. Dus, uh, ja, die is dat wel heel fijn. Dus je had even een beetje zitten. En toen? Nou, toen ging, het ging iedereen fout. bestellen. Ja, natuurlijk. Dus, uh, we hadden 150.000 mensen in de app al zitten. Die dus elke dag konden bestellen. En hij stuurde er even 150.000 extra bij. Ja, en wat gebeurt er dan? Hoe las je dat dan op? Ja, totale chaos natuurlijk. Want die mensen kregen natuurlijk allemaal keurig en een, een tekst, en sms'je. Van oh, welkom, oh, je mag eindelijk bestellen. Kom snel, want ik stond gisteren nog <laughs> op 4000 nu is <laughs> Dus mensen kan ik allemaal natuurlijk meteen bestellen. Ja, ah, is natuurlijk chaos geweest. Ja, we ja? hebben dus ah, een briefje gestuurd. Ja. Sorry, sorry. Sorry, uh, foutje. Uh, Fout. hier krijg je, <laughs> ja. En dan is natuurlijk de hamvraag: wat is er met die gas gebeurd? Hij werkt nog steeds, beeld. Ja, dus ja. oh. meer kan ik niet zeggen. <laughs> <natuurlijk>. <laughs> nee, hij, is, maar, hij, blij, hij blijft af. Anoniem. Nee, maar dat soort dingen. Uiteindelijk is het zo. We hebben um, waar je een beetje merkt is dat je als je zoiets business doet en dat geldt niet voor alleen voor picnic, het geldt voor al, elke ondernemende actie die je doet. Je loopt natuurlijk altijd weer tegen iets aan. Er komt altijd een mm. tegen of een mm. muur. Mm. Je struikelt altijd wel ergens. Nou, waar gaat het om? Dat je zo erg in je team gelooft of in je eigen business of in je eigen idee dat je wel weer opstaat, wel eens zit. Mm. En het andere is dat we ook hebben gemerkt als je iets voor de eerste keer doet. Je opent een eerste stad. Nou, allemaal gedoe natuurlijk. Hoe we werkt het eigenlijk? Met autootjes en met navigatie en toestanden. Dan ga je de tweede stad openen en denk je, oh ja, maar is iets anders. Je... En de derde stad is eigenlijk wel een stuk makkelijk. Nou, dat gaat ook met landen zo, het gaat met fulfillment center. Ja. Dus daar komen we achter dat je dus de kracht, zeg maar, die binnen die organisatie zit, omdat je met mensen werkt die gewoon op zoek zijn aan een oplossing, is mm -hmm. zo sterk, mm -hmm. dat je dus ook dit soort risico's die wij nu nemen, continu nog, ja. ook aandurft. Ja. En dat is natuurlijk heel fijn, hè? dat het vertrouwen er is. Tuurlijk gaan we, nou, maken we echt wel eens een keer uitgeleiders en ja. de dingen. Maar je bent een track record. Nee? Maar ja, je fixt ja. het wel weer en ja. je hoopt dat dat... Dan niet uh, niet altijd ellendig is als je nu hebt over uh, begin with the end in mind toen jullie daar in die eerste twee maanden uh, met die rapporten ja. bezig waren toen had je zeg maar de plannen van nou dit hier gaan we wel naartoe nou die zijn overtroffen ja. als we nu weer eens even een nulmeting doen en, en je zou weer moeten beginnen met die end ja. in mind maar het begin is waar je nu staat uh, nou, Heb je, op, je daar de, al over nagedacht ja dan nou, kijk we hebben natuurlijk uh, eigenlijk het belangrijkste uh, statement dat we maakten is dat wij iets hebben gemaakt een, een thuisbezorgd service voor iedereen ja, er waren natuurlijk thuis-service, maar dat is toch met, met bezorgkosten tussen de 4 en de 12 euro. Ja weet je, dat, dat, als jij leraar bent getrouwd met een, uh, met een verpleegkundige, dat ga je dus niet doen. Want dat heb je er of niet voor over, of je kunt niet betalen. Ja. En wij hebben gezegd, nee, we gaan iets maken dat iedereen kan betalen. Dus het ja. maakt niet uit waar je woont of wat je inkomen is. Je kunt het gewoon betalen, want het is dezelfde prijs als naar de winkel gaan. Dus dat ja. was natuurlijk het eerste wat we deden. Ja. Nou, dat is nu gelukt. En vervolgens ga je dus over tijd nadenken: over kan ik beter inkopen. We hebben natuurlijk in Duitsland een heel belangrijk partnership gesloten met de grootste Duitse retailer Edeka. We hebben ja. nu samen inkoopcombinatie. Kunnen we goed inkopen. We hebben nu onlangs een, een actie gedaan om ook Duitse producten die veel goedkoper zijn, om die naar Nederland te halen. Want het is heel raar dat je Nutella in Duitsland voor de helft kopen, bij spreken. Ja. Dat is iets meer dan de helft. Ja. En in Nederland niet. Dus dat, dat soort dingen. We zijn uh, bezig geweest gegaan met ons eigen merk, want wij zien van in onze winkel leeft een product alleen maar op je telefoon. In een winkel moet het natuurlijk op een schap staan. Dus ja. dat is een heel ander ding eigenlijk. Ja. Dus dan nou, gaan we eigen merk bouwen. Nou, dat is natuurlijk een enorm circus wat je moet optuigen. Ja. Eigen merk, eigen design, eigen productie, eigen receptuur, inkoop, logistiek. Al dat soort dingen zie je dus allemaal komen zodra je dus ziet dat je dat massa aanbod, omdat je iedereen het kan doen, ook echt werkt. Ja. Dan ga je groeien, word je vanzelf groter, komen er ook meer dingen op je pad. En als je dan uh, vijf jaar vooruit denkt? Vijf jaar vooruit. Nou, dat betekent dus dat we dan in ieder geval die landen waar we nu zitten al serieus uh, door zijn gegroeid. Ja. En het goede nieuws is, Frankrijk en Duitsland zijn best grote landen. Er zijn meer landen in Europa. Uh, er zijn natuurlijk meer grote landen in Europa. Daar kijk je natuurlijk wel in eerste instantie naar. Luxemburg mm. ligt wat minder voor de hand. Mm. Uh, nou, en, en, en kijk, het werkt wat minder in landen, zeg maar, uh, zeg maar in Azië bijvoorbeeld, waar zeg maar de, de, de arbeidsloon natuurlijk relatief laag is. En waar een heel groot verschil tussen, zit tussen de mensen die het gebruiken en de mensen die het werk doen. Ja. ja, dan heb je heel veel andere modellen die daar misschien beter werken. Maar, je nee, werkt maar, maar, maar denk je wel buiten Europa? Nou, we hebben toen uh, voor uh, COVID hebben we wel gekeken naar buiten Europa. Toen is tijdens COVID even een beetje in de, in de ijskast gezet. Mm -hmm. Een beetje onhandig mm -hmm. als je mm -hmm. niet naartoe kan. Mm -hmm. Nu uh, zijn we voorlopig even bezig met Duitsland en Frankrijk. Ten meer daar we zien dat het eigenlijk daar net zo hard aanslaat. Mm. Laatste onderwerp, duurzaamheid en goed doen en de wereld mooier maken. Dat ja. is natuurlijk ook een ding, ja, ik bedoel... Ja. Dat, superbelangrijk ja. denk ik denk dat uh, dat het voor de komende jaren voor alle bedrijven en jullie doen en nu jullie zijn nog een groot bedrijf geworden ja. um, dus uh, hoe, zit, hoe zitten jullie daar in de wedstrijd? Want duurzaamheid was wel een van de Zeker. Uh, promises ook van Zeker. jullie. Maar ook hè, de wereld een stukje mooier maken. Ja. Hoe ziet die agenda eruit voor ja, jullie? Ja, het is heel breed bij ons. Hè. Dus eigenlijk iedereen die bij ons werkt, komt ook een beetje natuurlijk wel ontzettend jonge uh, mensen die ook echt bij ons komen werken, omdat we dan een duurzaam bedrijf zijn. En we rijden hmm. natuurlijk elektrisch, we hebben geen uh, food waste. We hebben goede arbeidsomstandigheden. We hebben een voedselbos waar het aan het bouwen zijn. We verkopen geen sigaretten. We hebben, nou ja, er zijn. Eindeloos veel dingen. Nou, wat we wel gaan doen nu over tijd, de komende, komende jaar, twee jaar, is het wat iets meer duidelijk maken naar de buitenwereld. Kijk, dus wij intern snappen ongeveer wat we aan het doen zijn. En er zijn ontzettend veel mensen die daar enthousiast van worden. We hebben een heel team dat elk jaar voor de voedselbank een actie doet waarbij klanten een pakket voor de voedselbank kunnen doneren. En dat wordt dan in maart uh, keurig afgeleverd. Mm. Nou, al dat soort dingen doen we allemaal. Vertellen we het genoeg aan de buitenwereld? Nou, misschien niet. Dus dat gaan we wat meer uh, doen. Er komen natuurlijk ook allerlei nieuwe... Regulering komt ons af vanuit Europa, dat je ook veel meer over moet rapporteren. Ja. Ja, wat doe je dan precies, hoe zit het dan met je CO2 en met je energieverbruik enzovoort. Ja. Maar daar hoort ook allemaal bij, alles wat te maken heeft met solar, met smart grids. en ja, Omdat we alles zelf doen en best wel aan de voorkant van de, van de innovatie zitten, kunnen we ook heel veel doen. Ja, uh, en, en ja, dat is dus een heel belangrijk element. En ik denk het andere stuk is waar het gaat om uh, mensen uit de buurt: sociale cohesie, zorgen voor leuke events, dat mensen ook een lol hebben in hun werk, een vriend kunnen maken, autonomie hebben in hun werk. We hadden bij de, uh, uh, bij de Oekraïne, het uh, begin van de Oekraïne-oorlog. Mm. Uh, kwamen natuurlijk heel veel Oekraïners in Nederland, weet je. En toen hebben we een, zes maanden lang een klas van 60 kinderen gehad op ons kantoor. In ons kantoor. We waren aan het verbouwen toen. Er was één de verdieping, was bijna af, maar nog niet helemaal. Mm. Daar hebben we toen een Oekraïnse leraar en een Nederlandse leraar gecombineerd om daar dus een half jaar lang 60 Oekraïnse kinderen te hebben. Met een, met een promsparty en zo. Nou, dat soort dingen mm. bouwt enorm aan, aan dat je fun hebt in je werk. En dat het niet alleen maar gaat om die bananen naar de deur brengen. Wat mm. ook heel belangrijk is. Mm. Maar dat je ook iets meer hebt alleen dat zijn jullie bedrijf zijn jullie bijna symboolbedrijf van morgen mag ik het zo zien voor well, nou uh, voor een aantal dingen wel we doen ze heeft nog wat uh, hoop werk te doen maar ja. ik denk als je gaat over het gebruik van technologie waar zijn jonge mensen mee bezig wat vinden ze mooie problemen hoe kunnen je de vrijheid geven om een probleem op te lossen dan ja. wel kijk we hebben natuurlijk bijvoorbeeld als je kijkt naar onze developers die die sourcen vanaf het hele wereld en in het begin uh, deden wij dus in ons, uh, in ons employer branding. Zeiden wij eigenlijk hetzelfde als na onze klanten: namelijk: laatste laagste prijs, uh, gratis ja. thuis, ja, ja, ja. online supermarkt. Nou, dat is voor een top developer die in Buenos Aires zit. Ja. Het, het wordt er niet. <laughs> dus we zijn we veel meer gaan nadenken. Nee, we moeten uitleggen wat we doen. Want ja. onder, hè, in, de, in, in de cockpit, onder het dashboard, daar gebeurt natuurlijk de hele coole dingen. Ja. Echt, echt het hele nieuwe. Denken over hoe, hoe bouw je zo'n bedrijf. En dat heeft natuurlijk te maken met sustainability en hoe werk je met elkaar samen. Maar natuurlijk ook met software. Hoe doe je je analyses? Wat is jouw rol daarin? Kun je dingen verbeteren? Mm. Toen we dat eenmaal zijn gaan blootleggen. En je mm. moet maar eens uh, uh, op onze blogs kijken en zo. Ja, dat is heel erg open. Heel veel open source mm. en de mensen uitleggen. Je moet Dit zijn we aan het doen. Vind je het leuk om bij ons te komen werken? Nou, dat mm. heeft enorm geholpen. Zijn er dingen, de allerlaatste vraag hoor. Zijn er dingen, jullie zijn groot, groot en groot. Er zitten veel mensen te kijken, niet iedereen kan zo'n groot bedrijf bouwen. En dat hoeft ook helemaal niet. Ja. Uh, uh, ik ben heel blij met mijn kleine bedrijf. Uh, en ze dus zijn er meer. Hoe kun je jouw filosofie, jouw lessen, jouw ervaring toepassen... naar mensen die nu zitten te kijken en die denken... ja, maar ik, ik heb gewoon een klein bedrijf, dat wil ik succesvol maken en houden. Ik hoef geen 15.000 man. Wat zijn de belangrijkste ondernemerslessen daaruit? Nou, er zitten denk ik heel veel dingen in die iedereen ook doet die ondernemer is. Eén is natuurlijk gewoon begin vandaag. Hè? Dus uh, procrastination is, is heel onverstandig. Je moet vandaag beginnen, je moet risico's nemen. Je moet ook vertrouwen hebben in jezelf, in je team, in je intuïtie... dat je ja. uit als wel eens een keer gaat struikelen... Maar dan weet je wel wat, dat dat niet werkt. Weet je iets anders? Niet. Dus dat is één. Het tweede is, bouw gewoon een waanzinnig goed team. Mm. Zorg dat je echt de toppers hebt. En ook als je een klein bedrijf hebt, kun je echt de toppers vinden. Maar ben daar ontzettend streng op. Want het, uiteindelijk is het leuk om met mensen samen te werken die elkaar begrijpen en verstaan. En die elkaar ook weer stimuleren om weer verder te gaan. Mm. En het derde is denk ik ja, dat je wel moet kijken naar waar doe je het voor? Waar gaan we naartoe? Hoe, hoe groot is de ambitie? Kun je het uitleggen? He, dat hele stuk van, van timing. Is dit de goede timing? Ja, dan moet je ook echt, echt vol gas geven. He. Dus ja. het, het omgaan met onzekerheid, het leuk vinden dat je, dat je onzekerheid hebt... En daar met een groep mensen aan werken, dat is iets wat eigenlijk elke ondernemer eigenlijk meestal wel leuk vindt. Mag dank je danken, Michiel? Ik vond het zin leuk, Ronja. Ja, ja. Nou, wederzijds. Ja. En uh, ik zeg dankjewel voor het kijken naar dit, een iets wat langere uh, video. En als je hebt zitten luisteren, iets wat langere podcast uh, dan uh, gemiddeld. Maar wat mij betreft, uh, meer dan de moeite waard. Laat me weten wat je ervan vond in de comments. Als je dit soort video's tof vindt, abonneer je op 7 TV via podcast of via YouTube. Dankjewel voor het kijken of luisteren. Hoi.